Welkom bij een nieuwe vlog. Um, ik heb vandaag uh, de vlog uh, geüpload. Mijn laatste vlog. Hebben jullie. Even, kijken, even focussen dan. Huh? Dus mijn uh, eerste vlog heb ik vandaag weer geüpload. En jullie reageerden allemaal super leuk. En ik was gewoon echt spaans benauwd. Ik heb weer te veel best uh, tijd besteed aan het editen. En ja, mijn verwachtingen van mezelf zijn altijd te hoog Ik ben te perfectionistisch, te kritisch op mezelf Maar dat weten we nu wel een keer Nou, ik zit, ondertussen kijk ik een vlog van lieve Paula Gezellig En nou, dit is dus uh, zoete aardappelfriet Hier heb ik gewoon echt zoveel zin in Worteltortilla met, uh, ja, wat is het? Gepaneerde kip Hier een beetje groente wat ik door de tortilla doe En sorry, ik kon het niet laten Met mijn zoete aardappelfriet heb ik hier echt wel deze nodig Die curry zou sowieso En misschien een beetje mayo You never know. Maar ik ga nu even lekker eten. Ik sta nu in de lift. Iris mag maar heel bij. We gaan bezig vandaag met haar hoofdpoort voor haar dochtertje. Zo leuk. Zijn vandaag bij Iris thuis? In haar mooie huis. Kijk een keer die vloer van haar. Ik ben zo verliefd op die vloer. En hier ook een couponhoutkleed. Alleen dit is een andere, uh, andere dikte. Die van mij is wat hoogpoliger. Maar deze is ook super mooi. Salontafel heeft mijn zwaar gemaakt. Ook super nice. En hun trap, die heeft dan couponhaal op de, op de treden. En dit is wel die hoogpolige. Check hoe mooi dit is. Met die vloer. Hoge plinten. Hier, durf je niet naar beneden te komen. Nee, nee, ik, ben op, nee. op. ik deed alleen jouw voetjes. Um, we gaan vandaag bij haar een hoofdbad maken voor haar dochtertje. En deze stof. En dit is dan de stof die ik heb gebruikt voor, de, voor mijn do-it-yourself video. Oh mijn god, ik heb deze zin al zo vaak gevoerd, ben het, om te zeggen. Maar dit is dus zilver. En zilver is wel heel universeel. He, zeg dat is heel snel achter elkaar. Heel universeel, heel universeel. Nou, dat nou lukt ook wel. Maar goed. Maar dit dus. En ik heb ook iets nieuws. Uh, is dat je dan schuim op maat bestelt. Maar dat leg ik jullie nog wel allemaal uit bij de do-it-yourself video. Dit is dan hun eetkamer. Misschien vindt ze het niet leuk, maar dit is echt een fun fact. Ik had die stoelen heel lang geleden gekocht. En die heb ik aan haar verkocht. En de tafel was ook van mij. Die heb ik ook aan haar verkocht. Maar eerlijk, ik heb nog nooit zoveel spijt gehad. Want ik heb nog geen tafel. Ik heb hem al besteld bij Aderwode. Maar ik vind deze gewoon nog steeds zo nice. Eén goeiemiddag. Um, het is vandaag... Het is vandaag woensdag. Um, Gisteren ben ik dus bij Iris thuis geweest om bezig te gaan met haar... Hoofdwoord voor van haar dochtertje en vandaag uh, moest ik heel veel dingen op de computer doen. En dat doe ik altijd lekker in bed. Oh ja trouwens, mijn, mijn pinpas is kapot en ik wou net boodschappen gaan doen. Maar hij is dus kapot, dus ik kan geen kant op, want ik heb geen contant geld thuis liggen. Dus uh, ik kan geen boodschappen doen, ik kan helemaal niks doen. En bestellen kan denk ik niet zo snel, dat het al zo binnenkomt. Dat het al zo wordt bezorgd, dus uh, nee. Dus ik wacht even tot mijn vriend dat hij thuis is. Dus we moeten even op zijn uh, kosten gaan leven. Want uh, mijn pimpas gaat vijf dagen duren. En trouwens, dit is mijn eigen haar. Ik heb geen extension in vandaag. Ik had geen zin in. Ik had even snel make-up op mijn kop gepleurd. Omdat ik naar buiten moest. Want ik ga niet zonder make-up naar buiten. Sorry. That's a fact. Sorry, guilty AF. Maar I'm not ready yet. I'm not ready for that kind of commitment. Ik wil eerst weer... Oh ja, ik moet trouwens echt mijn wenkbrauwen weer... Um... Dat zoveren, maar ik weet nog niet waar ik het ga doen. Ik vind altijd wel die Rushenko. Ik weet niet of ze naam goed uitspreek. Maar bij hem vind ik het altijd wel super mooi. Maar hij zit heel ver weg. Want als ik dit eraf haal. Want uh, volgens mij hebben ook een paar meisjes mij een DM gestuurd. Of met mijn wenkbrauw. Maar als ik dit eraf haal, het ziet er echt niet zo uit. Ik heb echt een heel zielig steeltje hier. Dit echt. Dit is voor de helft gewoon nep. Dus uh, nou. Oké, okay, dit wil ik jullie nog even laten zien. Dit zijn groentebroodjes van Albert Heijn. Ze zijn echt superlekker. Die zijn gemaakt van paprika. En op deze manier met deze broodjes maak ik een gezonde hamburger. Dit is dan een kipburger met kaas. Kaas is aan de ene kant wel slecht. Ik doe er ook bacon op, dus ook slecht. En een beetje saus, maar het is een soort van gezondere versie van een hamburger. Dus ik ga hem nou even in elkaar zetten. Dit is hem dan geworden en dan doe je de gebakken uitjes op en onze favoriete saus, dat is deze, Red Hot Samurai Saus. Et voilà, en het broodje, een gezonde kipburger. En dit wil ik dan gebruiken als bijgerechtje, dus een beetje natural dressing doorheen. En ik doe er nog komkommer doorheen en dan heb ik een salade voor de bij. Goedemiddag, is het? Wow, wat de zon. Um, het is vandaag donderdag en het is eigenlijk al super laat. Het is zelfs 6 uur. Um, ik heb de hele dag, wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn zus en met mijn moeder wat gaan eten met mijn nichtje. Dit is dat topje wat ik dus aanhad met de mukbang. En die is van Pretty Little Thing. En nu heb ik de <laughs> een onder gedaan en uh, Adidas slippers. Hoe oh, goddelijk ziet die lipgloss uit. Mm. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik denk de hele tijd dat het zaterdag is. Vanochtend dus ook, want ik had een optreden van mijn, uh, van mijn neefje op school. En ik had gezegd dat ik zou komen. En het begon om half twaalf. En om tien over twaalf belde mijn moeder me op. Van Michelle, sta je zo klaar? En hij was like, oh my god, fuck. Was ik gewoon weer te laat. Maar ik heb me gewoon binnen 10 minuten klaargemaakt. Hoe heb ik het geflikt? I don't know. Maar oké, okay, het was me gelukt. Um, het was echt super leuk. Ik heb hier wel een paar filmpjes. Oh Wie heb ik aan de lijn. Hallo, hallo, ja. mijn tele-Romeo. Nee hè? De mus weer hè? mus. De mus. wat is dat? mus. Dat ken je wel toch? Nee, ben ik niet. Wel, weet je wel. Wat is Kemus? Moet ik niet. Zo van, ik kan jou wel... Opeten. Opeten! Zo lief en zo schattig ben jij. Op de mis. Ja, dat was dus vanochtend. En ik heb zo een boeking met Sophie to Go. Want zoals de meest van jullie weten, heb ik een eigen fotoboek. En dat ben ik ooit een keertje begonnen. Ik weet niet of ik dit ooit heb verteld. Maar dit ben ik ooit een keer begonnen omdat ik, uh, ik had het voor een surprise party voor iemand die ik ken. Toen hadden zoveel mensen er positief op gereageerd dat. Uh, dat heel veel mensen worden gaan huren. Dus toen, ja, toen ben ik het eigenlijk vanaf toen ben ik het begonnen. En dat is nu al drie jaar geleden. Dus we doen dit echt heel vaak. Ik ga daar samen naartoe met Kelly. En het is wel helemaal in België. Dat is dus drie uur heen rijden, 3 uur terug. Dus hoe laat ben ik een keer thuis? Ik denk vier uur. S'nachts ben ik terug. Maar goed, het is wel echt super leuk. Um, ik ga zo even wat speldcrackers maken met ei. Maar ja, bijvoorbeeld op een boeking valt het gewoon niet te doen dat je dan gezond blijft eten. En volgens mij is het vanavond ook een Marokkaanse bruiloft. En uh, daar hebben ze meestal uh, vis. En ik ben niet zo'n vispersoon. Ik ben wel een beetje een vispersoon, maar dat is gewoon te. Want dan heb je echt een hele schaal vol met vis. Uh, Turkse bruiloft vind ik altijd wel lekker. Want dan heb je altijd die Turkse rijst. Volgens mij heet het pilaf. En allemaal wel lekkere vlees en zo. Maar vis, mhm. -mm. Ik my thing, dus dat wordt waarschijnlijk weer McDonald's of iets of I don't know. Maar goed, ik ga nu even snel wat eten maken en dan zit jullie zo in de auto. Nou, ik ben dus aan het rijden en dit duurt dus echt eeuwig. We zijn onderweg naar België. We hebben vragen boeking in België. Ach. Saint Nicolas. Saint Nicolas, weet plek? Saint Nicolas. Bij leuk? Ja. ja in het Frans gedeelte. En ja, wij kunnen perfect ja, oh ja. Frans. Dat is ook nog zoiets. Ja. Uh, Bonjour, uh, mademoiselle. Je m'appelle nee, Michel Edouard. En wat heb je daar aan als we op de boeking zijn? Ja. Dat ik mezelf kan voorstellen. Het is wel even zo uh, beschaafd <laughs> om dat te doen. Want dat doe je bij Nederlandse boeking ook. Ik zie alleen niet uh, <laughs> in mijn spiegel. Kan je zien. Oh, sorry. Ja. Ik heb die spiegel al niet. Dat heb ik ook niet. Ja, sorry. Het ding is best wel zwaar moet ik uh, Ja, ook je moet hem neerzetten. Ja. Ik heb ook zo'n witte hand, kijk dan. Oh. <laughs> de naag zijn wel fliky, die voor mij zijn wel een beetje uit. Voor mij is elke ook al uit, goed. Want het is dat ik net nagelriemolie heb gedaan. Ik moet dit elke dag bij me hebben, want ik heb zulke droge nagelriem, hè. Dit dus is gewoon mooi. Ja. Echt ideaal. Jawel, waren ruikt wel lekker. Maar ik vind die andere lekker, die ruiken naar Ando, Weet je wel, die je bij de mm -hmm. Nagelstudio kan komen? We hebben een keer vier uur over Rotterdam gedaan. Ja, echt. Dat is al, was het was waarschijnlijk nog lang hoor. Het was niet langer dan vier uur. Ik weet niet, we waren wel een uur te laat. Ja, oh ja. Het. Dat was bij mijn vriendin. Die me nog steeds niet betaalt. Toch of niet? Nee, nee, nee, nee. Oh. Dat was. Uh... Oh nee, klopt. Dit was bij het paleis in de kleine zaal. Ja, weet je bedoelt, Ja, ja toch. Oh, Maar bij mijn vriendin waren ja. we ook een keer te laat wel meer vrienden, maar dat is toch ja. niet meer vrienden. Terwijl, toen zo was het dit... feest nog helemaal niet begonnen, was ja. Er er echt drie mensen binnen ofzo. Ja. ja, en uh, op de terugweg ga je hele leuke spelletjes van ons <laughs> zien om ons wakker te houden. Ze zijn niet grappig, maar je lacht Echt, echt. Wij spelen elke keer het spelletje dat, uh, ja, dan of met namen of met plaatsen of met voorwerpen. Dat aan het einde van een... Een woord moet je de laatste letter gebruiken om een nieuw woord te maken. Bijvoorbeeld auto en dan moet je iets met een O doen. Een uh, O is dan bijvoorbeeld auto. Auto, ja. Is dat een ABN woord of niet? Of is dat heel Twents, Otto. Volgens mij is dat... Volgens mij is Otto wel trans inderdaad. Ja. ja. Okay. Eigenlijk is het een kliko. Tico. Of gewoon een vuilig pak. Is... Ja want heel vaak zeg ik ook ton. Tom. Maar tom is ook geen nee. ABN woord. Dat wist ik dus niet. Echt? Ja. Is het Want deze zegt zo... zeggen dat ook niet mij Is het ja. geen ton, Michelle, is het gewoon een vuilnisbank. Gewoon een bak. Het ziet er echt niet veel voorlopig uit. Ik hoop echt dat die camera het volhoudt tot we er zijn. Uh. Ja. Ja. Oh mijn god. Jullie zien echt niet hoe stijl dit is. Dit is echt super stijl. Stel je voor dat je hier moet fietsen, Jezus. Wat is dit? Oh, oh een beetje beroemde. Oh, ik zie uh, mensen in de.. Nee, dit, dit oh. is het niet. Nee. Ja? Mensen gaan weg, deze camera's maar heel leeg. Ze zien er wel feestelijk uit. Ja. We gaan daar is het. Daar is het. het is hem. Ja, dit, Wat? Is het. dit is het. Dit? Ja. Dit? Hier rechts? Ja. Hier rechts? serieus. Ja. Oh, eindelijk eten. Oh, lekker hoor. zo lekker. Lekker. Lekker donuts. Lekker enkeltje. Lekker enkelbandje. Dat is onze humor. We hebben iets met enkelbandjes. Lekker enkelbandje. Michelle die probeert. Uh... <laughs> Sexy te tanken of zo? Ja. IJs. Deze wil ik al zo lang. We ja. willen ijs. Maar hij is wel heel klein, maar goed. We gaan het gewoon doen. Hier nog eentje. Maar nog één. Oh, die is ook lekker. Hmm. Hmm. Nee, Schrijfsteller doet je camera niet aan. Oh, joh. <laughs> Hé, ik moet het wel dicht doen. I'm so lonely, I have no body, follow my own. I'm so lonely. <laughs> oh. <laughs> deze lift stinkt altijd zo naar honden. Ja, naar natte honden. Ja, ze hebben hier twee van die fucking grote honden. Vandaar dat dit ook helemaal vies is. Kijk, ik hou van honden, maar natte hond, zelfs mijn eigen hond, stinkt gewoon. Het is gewoon vies. Ja, het is wel heel vies, ja. Nou, we zijn nu onderweg. We wachten op Seide, maar zijde staat om één ding bekend. Precies is er al! Yay! Zijde denkt zo, oh my god, no, alsjeblieft, niet die vlog. Nou, we laten even cdh in haar auto zien. Nee. <laughs> Waar ze in leeft. Even, even hierin. Oh, Paul Meer moet hier. Hoe is het? Is het oh, ik ben zo lang niet gezien. Hey. Michelle! Niet al horen. Zo ziet mijn auto normaal nooit uit. Jawel, altijd. Iedereen die dit ziet, die denkt <laughs> die nou, ik werd het Nee, is niet vies. Er zijn gewoon dozen in het Nou, we zijn dus nu uit eten. Ik heb carpaccio, Robin heeft gambas. Ik zit net mijn een varkje terug te steken, omdat ik zo enthousiast was. En zij heeft ook carpaccio. En deze is zo lekker. Oeh, ziet er lekker uit. Doen het door. Yes, thank you. Nou, dames, eet smakelijk. Smakelijk, hè? Boomerang Girl. Yeah. Ja, maak maar boomerang van haar. <laughs> ja, smakelijk, dames. Dankjewel. Nou, we zijn vandaag bij de. Ja. Ik wou het bijna verkeerd zeggen. Ja. Mm, Lekker koolhydraten. Lekker. In heel veel bekende koppen dan. Ja, dat is juist leuk. Wijntjes. Wijntje kikt in jongens. Na één wijn. Ik heb jullie gezegd op mijn mukbang. Of zij zei het op mijn mukbang. Na één wijn ben ik daar al. Oh, en vandaag ben ik na één wijn al uh, tipsy. Ja, dit is Kassis hoor. Dat was uh, zijde die even haar lucht wel. Uh... Oeh, dit is geknapt Heb je heb echt geboerd? Nee, joh. Oh je hiernaast? Normaal niet. Idiot Girls Delight. veel gegeten. Je hebt echt wel die broek twee maat groot. Doe eens, zei die. Kom aan, zien. Ik ook wel Ik kan echt niet meer. We hebben Ja, Ik kan gewoon uitbuiken. Maar Robin. Ja, dat is echt oneerlijk. Die belichting is hier wel echt killing hoor. Ja, die Dit is echt zo'n bingo licht. Zo. Beter. Ik ga er uit de Ik Wacht op Jotertje. Kom maar eten. Ja. Oh, Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday Siding. <laughs> 35 jaar. Ik maar ja. oh, nog een keer af? geen geniaal. Kijk daar. Ah, stuk. Mensen, zijde ja, is geneesjarig hè. Zijde he? ja, is geneesjarig. Ja, maar dit is Tino ja, Market. maar je zingt het heel uh, fucked up. Zingt het niet in de manier hoe Marco Borsato het zingt. Ja, dit komt wel in je vlog, hè? Straks kijkt hij je vlog en dan gaat hij je. Ja, hou niet meer in. Je ziet, hij doet een uithalen wanneer hij niet moet. Kijk, daar houden we niet van. We houden gewoon van echte Marco Borsato. Kom nou. is dat zo? Nou Rob hier bedankt voor een gezellige avond Bedankt jullie ook Ik ga naar huis, Sarah ja. ik gaan naar huis Omdat ik heb echt last van haar poes Rob en ik ga weg omdat ik last heb van je poes Bedankt poes Ik ben helemaal allergisch so. Schattig, Goodbye my friend. Nee, gaatje Mijn vriendje Oké, dat is de eerste keer ik daar voel, weet je dat? Wat ik elke keer heel eng vond. Kitty, kitty, is kitty. Is het raar? Nee. Is het Dan raar Ja. jou? Wat hier? Uh, hier? Frag een buikje. Mm -hmm spreken. Breken. Breken Hoe Bij allemaal. Ben jij Dit is een food baby. Ook oh, heb 7 maanden. Ik ben ik ik visualiseer. Visu <laughs> <zijn> we? <laughs> we doen alsof we net zoals met zwanger zijn. Yeah. Ja, één <laughs> keer voelde zijde op vakantie zich zo opgezwollen <laughs> dat ze gewoon niks van so so nee. zo lief omdat ze zo. Nee. Op straat. In, op, Deja, sorry, in Dubai was dat. Oh, Aanval. Baby. Oh, baby. baby. Sorry. Vergeel je goed, baby. Wanneer moet jij le uh, leveren? Nee, ik moet vanavond, denk ik. Uh... Ik moet vanavond op de wc leveren. Ik ben god, Ik moet gewoon Ik ben niet. Ik buik. Ik moet stik gewoon Waarom heb ja, je geen ritme? Ja, waarom heb je geen ritme? Echt, ik hoop echt dat die Allah. <tie> ik hoop echt dat die allang. Time for a break hoor. Ik zie je morgenochtend. Ben... Nou, gezellig. Goedemorgen en vandaag is het zondag. Um, het is hoe laat? Het is kwart voor elf. Ik praat even zachtjes met mijn vriend. Let niet op de, top op de achtergrond, want het is dus, Ik word gebeld. Shit. Dat is dus wat ik altijd bedoel. Want mijn vriend altijd achterlaat. Maar het is vandaag zondag. Ik heb vandaag twee boekingen. Ik dus snel even naar mijn telefoon. Oh shit. Is het nu opgehouden? Oh, ik moet gaan. Dit is mijn outfit voor today. Uh, ik ga nu snel uh, naar Kelly. Ik ga Keli ophalen. Ik ben dus net vertrokken. Ik ben onderweg naar Keli. Ik ben lekker op tijd. nu net iets later dan kwart voor elf. En um, ja, een kwartiertje naar Keli rijden. Haal ik haar op en dan vertrekken we. Het is ongeveer voor ons twee uur rijden. Uh, dus we komen om één uur aan en één uur moeten we er ook echt zijn. We kunnen ons echt geen file veroorloven. Maar uh, ja, ik ga nu even letten op de weg. En dan zie ik jullie zoals ik in Rotterdam ben. Nou, ik was dus net thuis en ik kleedde me aan. Is dat een woord? Ik kleedde me aan. Ik, heb me aange, nou, ik, ik was dus thuis en ik heb me aangekleed, dus ik dacht nou ja, ik doe een zwart shirtje aan met zo'n hoge beige broek. En ik hoopte, omdat ik weet dat Kelly ook zo'n zwart broek heeft, hoopte ik dat ze die broek niet zo aandoen. En wat heeft ze aan? Een beige broek met iets zwart erboven. Heel fijn dit. Yeah. Dit is gewoon onze uh, workoutfit outfit ofzo. Yeah. Nou, dit was niet gepland mensen, voor de mensen die ons vandaag gaan zien. Dit dat was niet de planning. <laughs> Misschien hadden nou we het beter moeten overleggen. <laughs> Echt hè. Uh... Toen ik je zag lopen dacht ik, nee. <laughs> hoe dan nou, lijkt me van die douches? zo van ja. op elkaar afgestemd. Maar oké. Okay. Nee. Maar jullie die is uh, net wakker, of niet? Zo. Ja. Uitgewezen, toch... hoe laat was je thuis? Eh, uh, kratten wow. En het is nu 11 uur. Ja. Wow, baas hoor. Nou, ik ga even rijden, als het komt te laat. Hier, de printer. Waar de foto's uitkomen. Check, ik en Paula Curie. Ik heb haar zo gemist. Kijk dan wat het knap Schatje. Ja, ik heb haar gezegd, ze mag niet meer stoppen met vloggen. Ja, sorry. Maar als ik je niet het echt kan zien, zien, zie zien, dan moet ik je op YouTube zien. Okay. We weet wat je doet. Wacht, dit heeft even wel kijkers naar beneden. Oh my god. <laughs> <laughs> ik let er geen <laughs> niet meer op wat ze zei, ik kijk alleen nog maar naar mijn make-up. oh thank you. <laughs> Hou op jij. Dat doe je altijd hè. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is een influencer-event. <laughs> <Ja>. <laughs> ja. uh, doe maar beide. Zeg ook okay. een event en die ook op Instagram. Oké. Okay. Okay. Um, ik ben Faula, ook op mijn kennis. Goedemiddag. Voornamelijk op make Nee, en wat denk je hier? Verjaardag. Echt nice. Nou, we staan er. We zijn nog niet helemaal klaar. We moeten nog even afplakken. Maar we zijn hier gewoon helemaal alleen. What the fuck? Dit is hier niemand. Weet je hoe fijn dit afval was? En hebben jullie die timelapse gezien met dit... Uh... Het uitzicht. En met die wolken was echt super vet. Maar goed, we gaan nou even wat eten. Ik moet die hele frame nog in elkaar zetten. Dus dat gaan we even tijdens het eten doen. Dus hopelijk hebben we daar een stopcontact. En hier beneden zit de sushi tent. Dus dat is top. Sushi time. Gaan we even sushi eten. Afhalen hier beneden. <laughs> we hebben gewoon 65 euro aan sushi besteld. Het ziet er geen even uit als 65 euro aan sushi. Maar ja. A girl's gotta eat. En besef, we zijn nog steeds alleen. Vet asociaal dit voor de mensen die kijken en die hier van Club Lou zijn, sorry, maar. Het spijt spuit ons. We gingen van Boekie naar Boekie. We moeten eten. Kijk dat we hebben. Jullie nee, zijn gelukkig vet. Ik ben ook super Gelekker warm. Het is inmiddels twee weken later. Ik ben vandaag de vlog aan het editen. Ik was mijn camera vergeten bij House of Bread, Dus vandaar dat het even heeft geduurd voordat deze vlog online kwam. Ze dus moesten hem even op de post sturen. Dus eindelijk heb ik hem. En nu heb ik hem helemaal klaarstaan. We hebben trouwens ook een nieuwe eettafel sinds woensdag check onze stoelen en daarnaast hebben we ook een nieuwe side table en dit is een side table van eigels en die heb ik gevonden op Marktplaats normaal is hij 550 euro maar ik heb hem gewoon gevonden op Marktplaats voor 100 euro en besef dat hij nog helemaal nieuw is dus ik snap niet waarom ze hem zo voor weinig weg hebben gedaan maar ik ben er echt heel blij mee maar bedankt allemaal weer voor het kijken ik zie jullie in de volgende vlog Tot de volgende keer! Tot de volgende keer!